Stel je bent presentie vergeten in te voeren van een les die eerder uh, plaats heeft gevonden, bijvoorbeeld gisteren. Wat je doet, dit is je homepage en hierboven zie je je agenda staan. Daar klik je op en vervolgens ga je naar de les en de dag waarop je de presentie nog niet hebt ingevoerd. Hier zie je de les staan. Wat je doet, je klikt op het witte vierkantje en alsnog kan je hier dan de presentie invoeren. Nou, je drukt op bijvoorbeeld op afwezig. Je ziet dat deze dan blijft staan. Uh, je zou hier aan kunnen geven, iemand heb je uit de klas moeten zetten. Geef het tijdstip aan en de opmerking erbij. En zo loop je de hele lijst uh, langs. Zorg ervoor dat je wel binnen 24 uur na je les dit doet... Want anders zal iemand uh, die het verzuim coördineert moeten, moeten uh, invoeren, of een key user. Maar het is wel lastig voor het verzuimproces, dus zorg ervoor dat je binnen 24 uur na je les deze presentie invoert en opslaat.